Super tof dat je kijkt naar deze nieuwe serie over Efteling weetjes en Efteling geheimpjes. Laten we snel duiken naar de serie. Achterkant van Symbolica Lootjes. Ja, um, ik kom nu ook achter dat ik dit deel van het nummer nog nooit heb gehoord, eigenlijk, per se. Maar oké, okay, ik kom elke dag ook weer nieuwe dingen. Onderzoek tijd heb je hier een soort dreiding en dan gaat om de tijd gaat daar een showtje af. Dat is hartstikke leuk, maar hier, ik weet wel, ik weet niet eigenlijk het dat zou een goede timing zijn. Uh, ja, en ik ben hier ook wel voor het eerst, dus ja, alleen omdat er altijd moet je hier voor reserveren dachten, dat maar je kan wel binnenlopen de Ga ook even daar kijken, want daar ben ik ook nog nooit geweest. Ik ook niet, maar hier wel. Oh, ja, hier heb je nog een gang. dus is hier is hij eigenlijk altijd wel klaar. Ik ben dat ik hier nooit ben geweest. Ja, Nee, jij niet. Altijd strook. Hebben ze er ook geen bij, hè? Want ja, je bent hier in het paalboekenrestaurant. Uh, wat heb je hier in Als je ongeduldig bent op je eten, kan je wel lekker tekenen. Dan kan je een kleurplaat maken. Wat, wat? Dat is grappig. Als je ongeduldig bent, dan kan je niet gewoon tekenen. Dat is wel mooi. En, uh, ik vind de hier echt heel leuk. Gezellig. In dit huisje gaan ze nu een poppenkasttheater dingen. Dat zat er vroeger. Op. Dat zat er vroeger ook. Dan gaan ze hem weer terugbrengen. Het is echt mini, moet je eens kijken. Dat past er toch niet? Hier, dit is het. En dan wil je natuurlijk ook dikte eten. Helemaal niks. Dit. Dit is het. Hier, dit is het letterlijk. Hoi. Go. Oké. ja. Dat wel. het ja. Eh, Oké. hier tel